Ik heb uh, 45 jaar met heel veel plezier gewerkt. Waarvan de laatste 28 jaar als wijkverpleegkundige in de Aksebarier. Maar ik moet zeggen dat ik altijd dacht, pensioen, oh, dat is niks voor mij. Hè? Maar ik geniet er volop van. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om zich verbonden te voelen met anderen. Dat je uit je huis komt, dat je weet wat er uh, in, de, in de wijk gebeurt. Dat je sowieso meer mens wordt, denk ik. Als alleen maar thuis in je eigen hok. Nou, dit kreeg ik bij mijn pensioen. Ze hadden voor mij een heel uniform, hebben ze ja, helemaal versierd. Moet wel gezond blijven, toch? He? Ik denk dat Samen het project voornamelijk ook bijgedragen heeft en het elkaar veel beter leren kennen binnen de wijk. En dan bedoel ik eh, niet alleen zorg en welzijn, wat eigenlijk al een beetje in gang gezet was, maar ook nu met vrijwilligers erbij. Je even niet filmen als ik mijn code erin doe, hè? Als je kijkt naar e-health en uh, inderdaad apps om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. De gezondheidspagina. In de mortel is er ook iedere dinsdag is er ook ruimte als je er niet uitkomt, om daar uh, steun te krijgen. Ja. Die is dus ontstaan aan de aanleiding van samen beter. Ja? De eigen kracht. Nou, dat is zo'n zo woord waar je af en toe gewoon niet goed van wordt. Want sommige mensen hebben gewoon ja, die hebben wel eigen kracht, maar niet de eigen kracht om te doen wat voor hun goed zou zijn. En op de achterkant staat dus dat ik met pensioen, dus dit poes ik de laatste dag dat ik werkte, heb ik hier, ben ik hierdoor met dit aan rondgereden in de wijk. Alleen merk ik wel dat de categorie 80-plussers... En nou chargeer ik even enorm, maar dat daar het gros het maar wat handig vindt dat de zuster zegt wat er nodig is. Het zo is lang hè, als je daarop staat te wachten. Terwijl als ik naar mezelf kijk en ik heb straks zorg nodig, nou jij hoeft mij echt niet te komen vertellen wat ik nodig heb. Gezondheid in één woord is zorg. Ja, in één woord. Ja, één woord is gezondheid. En gezondheid houdt in dat je zowel fysiek als lichamelijk als sociaal zorgt dat je in een in een goede conditie bent en dat bedoel ik mee dat je dus gezond eet, maar mentaal ook dat je uh, ja, je beweegt en allemaal dat soort dingen en sociaal dat je zorgt dat je netwerk hebt, zodat je mensen om je heen hebt waarbij je verbonden voelt. Want al die zaken zorgen ervoor dat je je gezond voelt. Ik voel me supergezond.